Hoi, ik ben Stefan van MediaWijs en we gaan kijken naar een van de mogelijkheden die Padlet geeft op het gebied van samenwerken en presenteren tijdens je les. Padlet is een tool waarmee je het bord in je lokaal kunt inzetten als een interactief prikbord. Hiermee kun je leerlingen digitaal betrekken bij je les. In deze video gaan we kijken naar hoe we een bord kunnen maken. Je hebt in een voorgaande video al kunnen zien hoe je een canvas kan maken. We gaan nu kijken wat we nog meer kunnen doen. Wij gaan kijken hoe we kolommen gaan gebruiken tijdens de les. Dan druk je op selecteren en daarmee maakt hij eigenlijk automatisch al een padlet. Je kan in het begin kan je heel veel zelf al instellen. Je kan hem een titel geven en bij deze is het. Padlet tutorial, dan komt er nog een ondertitel bij, Wat kun je ermee. En hierin kun je ook andere zaken doen. En wat heel belangrijk is, als je je leerlingen wil laten invullen, is het handig om dat wel aan te zetten. Um, ook om te reageren op elkaars berichten kun je hier dat aanstellen en aanklikken. En wat ik zelf altijd wel interessant vind, is dat ze elkaars berichten leuk kunnen vinden. We hoeven er niet hele uh, lijsten met commentaar onder, maar dan is het gewoon een hoeveelheid hartjes. Nou, dit zijn alle instellingen die ik gedaan heb, waarbij ik um, ja, eigenlijk wel het goed vind zo. Uh, je kunt hierbij uh, nog één ding aanklikken. En dat is bij de bijdrage dat daar de auteur van de naam van de auteur weergegeven wordt. Maar als het gaat over AVG is dat niet het meest handige om te doen. Dus die laat ik altijd uitstaan. We klikken op volgende en nu kunnen we beginnen. Je kan een bericht plaatsen. Daarmee heb je eigenlijk je eerste kolom die je hiermee gaat invullen. Wat ik zelf tijdens de les graag doe is de eerste kolom gebruiken als een instructie in de eerste kolom geef ik aan wat ik verwacht wat ze in dit bord gaan doen. Dus bij deze, vul onder je eigen onderwerp de bevindingen. Ik sla dit op en dat is de eerste kolom. Ik kan een sectie toevoegen, en daarmee creëer ik de volgende kolom. Als het gaat over de inhoud van deze padlet, ik gebruik dit vaak bij het vak stijlleer en ik laat de leerlingen dan onderzoek doen naar bepaalde onderwerpen. En zij kunnen dan uh, zelf hun bevindingen, hun afbeeldingen en alle informatie die ze hebben gevonden onder de kolom plaatsen waar dat zij vinden dat het moet. Um, naarmate die les vordert, wordt het bord dus steeds verder gevuld. Dus hier is onderwerp 1, die slaan we op dan voegen we nog een sectie toe onderwerp 2 als voorbeeld. Dan hebben we nog een volgende onderwerp 3 enzovoort. Zo kun je verschillende onderwerpen hier plaatsen waar de leerlingen onder gaan werken. Je ziet hier ook de plusjes staan. Als je op het plusje drukt, dan vul je daar eigenlijk je eerste bericht in. Je ziet hier, hier kun je dus, dit is ook wat de leerling ziet, zij vullen hier... Uh, in wat zij hebben uh, gevonden. Je kan, als je dat wil monitoren, kan je vragen of ze bij het onderwerp alleen hun voornaam zetten. Ook dit is weer AVG-voorschrift, uh, uh, waarbij ze dus niet de volle naam neerzetten. Maar op die manier kan je wel makkelijker je vragen stellen aan je leerlingen en terugkoppelen naar de inhoud die ze hebben gedeeld. Mijn naam is Stefan, dus ik voeg hier mijn naam in. Je kan hier allerlei zaken onder plakken. Dus je kan een bestand toevoegen, je kan een foto maken, je kan een link delen of je kan een afbeelding zoeken. Dus dat betekent dat ze via hun telefoon kunnen ze zelf daar een afbeelding bij plakken. Nou, ik heb al wel wat andere dingen gezocht. Laat ik een plaatje hierbij plakken. En onder dit plaatje kun je dan weer een korte zin plaatsen. Waar dit plaatje over gaat. En bij deze is het een prachtige tafel. Er zijn nog wat andere dingen die je in kan stellen tijdens het bericht, en dat is namelijk de kleur van je vakje. Nou, laten we die in dit geval groen maken. En als ik op publiceren klik, dan komt mijn bericht in deze kolom eronder. Zo kun je de hele kolom vullen, en zo kan je alles wat je hebt gevonden over het onderwerp daaronder plakken, Om leerlingen aan een bord te koppelen, dat kun je ook op verschillende manieren doen. Als je ziet rechtsboven, zie je een knop met delen. Als je daarop klikt, dan zie je een aantal zaken die je kan doen. Uh, ons bord staat nog op privé, dus dat is eigenlijk alleen maar door de beheerder te gebruiken. Dit moeten we wijzigen, want op dit moment kunnen de leerlingen nog niet informatie met ons delen. We gaan de privacy wijzigen. Je kunt het organisatiebreed doen. Je kan met een wachtwoord werken. Dan kan je de leerlingen het wachtwoord geven en daarmee kunnen ze contact maken met je bord. Of je kan hem geheim maken. Op die manier kan je ook nog steeds je leerlingen met het bord in contact brengen. Alleen is die dan niet voor iedereen openbaar te zien. Dat vind ik altijd wel prettig om te doen. Wat ik belangrijk vind is de volgende instelling. Want op dit moment kunnen mijn leerlingen alleen maar lezen. En ik wil dat ze kunnen delen, dat ze kunnen schrijven. Ik wil niet dat ze het bord kunnen bewerken, dus ik wil niet dat ze met berichten kunnen slepen. Ik wil dat ze alleen maar kunnen schrijven en kunnen invullen. Dus die toetsen aan. Handig om te weten, hier zit geen enkel knopje om terug te komen. Dus je moet hier naast het venster klikken en dan komen we weer terug in het vorige venster. Een leerling kan altijd zijn eigen bericht bewerken of veranderen, aanpassen, maar niet anderen als werkt. handen komt te weten We slaan dit op en nu is het bord openbaar. Het is een geheim, maar het delen met de leerling. We gaan terug naar het kopje van het delen, want we kunnen dit bord nu delen door middel van een link. We kunnen de link delen met de leerling via het platform waarmee je normaal gesproken met de leerling communiceert. Maar wat ik een hele fijne vind, en als je dat vaak genoeg laat zien en uitlegt, is het een gewoonte voor de leerling. En dat is het delen van een de QR-code. Als je daarop klikt, komt er een QR-code in beeld die de leerling kan scannen met zijn telefoon. En daarmee hebben ze direct contact met het bord. Dus alles wat ze dan uh, kunnen delen, dan kunnen ze gelijk een bericht aanmaken. Je kan dit ook natuurlijk op de beamer bevriezen en dan kan je zelf kan je monitoren wat er gebeurt op het bord. Want ook dan hou je wel een beetje controle. Goed, daar klikken we ook weer naast. Um, er zijn een aantal verschillende manieren om dit te delen. We komen hier straks ook nog terug uh, op het moment dat de les afgelopen is. Je kan er dan voor kiezen om de leerlingen met elkaar die informatie te komen delen. Dus het is ook een hartstikke goede manier om eigenlijk een presentatie tot stand te laten komen. Wat je kan doen tijdens de les is leerlingen naar het bord laten komen en die kunnen op het bord... Hun berichten aanklikken en hun informatie toelichten. Door op een plaatje te klikken, wordt het plaatje groot en kunnen ze daardoor weer beter delen. Door op het kruisje te klikken, ga je terug naar het bord en kan je weer verder scrollen naar je volgende berichten. Dus op die manier kun je ook van de verschillende onderwerpen die er zijn zien hoe en wat de leerlingen hebben onderzocht. En op die manier leren ze van alle onderwerpen leren ze iets. Dus in die samenwerkingsvorm uh, komen ze eigenlijk achter veel meer informatie dan alleen maar hun eigen onderwerp. Wat je achteraf kan doen om de inhoud van dit bord niet kwijt te raken, is dat je ook deze totale inhoud weer kan delen met de hele groep. Dat doen we ook bij delen en daarmee kun je verder naar beneden scrollen. Je ziet dat je het bord kan opslaan als een afbeelding of bijvoorbeeld als een pdf. Als je dat doet dan heb je een gesloten versie van dit bord en die kan je daarna weer delen met de leerlingen zodat ze de onderwerpen van de les ook weer terug kunnen lezen en dat nog een keer kunnen herhalen. We hebben nu gekeken naar wat je met Padlet allemaal kan doen op het gebied van samenwerken en hoe je je bord in kan zetten als een interactief presentatiemiddel. Je kan hierbij dus je informatie delen, je kan hem invullen en je kan je hele klas betrekken bij het onderwerp van je les.